Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen. Verleiding of toegeven aan de verleiding is vanaf het begin der tijden een ernstig probleem geweest en is vandaag de dag nog steeds een wezenlijk onderdeel van ons leven. Of je het nu leuk vindt of niet, we moeten er allemaal mee omgaan. In Lucas 17 vers 1 zei Jezus, het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen. Maar waarom moeten we met verleidingen omgaan? Omdat het ons geloof of geestelijke spieren versterkt. Als we geen verleiding zouden hoeven te weerstaan... dan zouden we nooit weten wat onze geestelijke kracht is. Om geestelijke kracht te ontwikkelen... moeten we allerlei beproevingen overwinnen, zowel groot als klein. In Lucas 4 lezen we dat Satan Jezus in de verleiding bracht... Hopende dat hij een zwakke plek kon vinden waar hij kon binnendringen. Maar Jezus bleef sterk en versloeg de vijand. Ik moedig je aan om hetzelfde te doen wat Jezus deed toen hij verzocht werd. Hij ging rechtstreeks naar Gods woord. God wist al van tevoren dat Jezus de test goed zou doorstaan. Ik geloof dat Hij dat vertrouwen ook in ons heeft, wetende dat als we het voorbeeld van Jezus volgen, we de verleiding overwinnen en ook veel van onze testen goed zullen doorstaan. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, dank U dat U mij helpt om de verleiding van de vijand te weerstaan en te overwinnen. Als de verleiding komt...